Godsamme. Boven of niet? Beneden. Ene kerel behoog, niet andere wel. Koest de verkeerde kant. Wat? Hé, nee, was weg. <tieders> Ik zei je toch dat het cheaten was? Ik zei je toch? <tieders> Een headshot, die Joda. skillful.